Hi jongens, welkom weer bij een nieuwe video. Zoals sommigen van jullie weten, um, ben ik al wat verder. Want dat heb ik denk ik in de vorige aflevering gezegd. Maar oké, okay, ik heb het dus in de vorige aflevering gezegd dat ik weer wat verder was. Want ik heb even offline even goed gespeeld. Um, zodat ik eventjes wat sneller geld kon verdienen en het huis kon bouwen. En nou ja, ik wil dit op Fair, fair Oké, okay, ik weet niet waarom ik Engels probeer te spreken, nee, dat ik dat. maar uh, op een uh, gewoon eerlijke manier spelen. Dus dat heb ik gedaan. En ondertussen uh, zie je, ja, je ziet weinig, maar ook weer heel veel. Want ik heb een koelplant, cool jee! En die koelplant cool die is heel vet. Maar, uh, deze heb ik al in een andere sims. Dus, Zou ik die ook in deze doen? Ik denk het wel hoor, want het is niet veel wat je hoeft te doen. Um, alleen, uh, waar zit die? Even kijken, ik heb hier wat dingetjes gehaald. Um, voor werk zit ik nu op niveau 5. Mijn uh, deurertijd is 9. Ik ga werken. Ik ben uh, uitgeput door een uh, koeplant. En zoals je ziet ben ik al wat hoger dan eerst. Ik heb ook wel meer muntjes. Ik heb uh, nog steeds ruzie met uh, uh, toiletpot. Maar dat geeft niks. Ik heb ook wat meer uh, dingen. En ik zit al bij niveau 3 van de 4. Als deze afgerond is, dan. Oh, ik hoef er nog maar eentje. Dus ik heb hem bijna helemaal af. Um, ja, wat moet ik meer zeggen? Als ik deze af heb, ga ik deze doen. Die positie-uitdaging. Oh. Uh, even kijken. Na nou, al het geklimmen en het ontwijken van uh, stralen lasers, of laserstralen, kwam Sophie achter dat de sieraden van de vrouw van de beeld gewoon geslepen zirkonas bevatten tot overmaat van ramp uh, laat, staat er een plaatselijke baas op de stoep. Om het schuld te innen. Is er nog tijd voor een andere snelle plus? Of is het maar beter om niks te ondernemen zonder een zo zorgvuldige planning? Even kijken. Ik ga voor niks doen. Uh, Sophia heeft misschien wat strubbelingen met paas. Maar uh, ze doet nee, uh, nooit half werk. Ze doet... Uh, altijd het hele werk aan, het, aan een dergelijke reputatie en succesvolle. Heel wat voorbereidingen vooraf. Oké, okay, staat er nog meer? Nee. Oké. Okay. Ja, nou dat dus. Uh, daar heb ik het geld niet voor? Uh, gezellig doen. Uh, ga maar trollen op, op voor. Nee. We moeten echt niveau tien, zodat ik verder met dit kan. Dat is wel handig. Dat ze zeggen dat je die ondeugend baas, dat maakt niks uit. Um, dat je dan een andere, maar ik ben bang dat als ik deze wegkijk voor die andere, dat je dan toch weer hier helemaal op begin mee moet beginnen. En ik wil ook bij beloningsmarkt, wil ik. Her-eigenschap Dan kun je, je eigenschappen namelijk verbeteren, want dat zijn bij mij geniaal klep te gelukkig. creatief en ondernemend. Die heb ik erbij gekregen door de ja, ondernemingsmarkt, of tenminste door de beloning. Maar ik wil dit, wil ik veranderen naar iets, iets makkelijkers. Kerstpaasmaaltijd moet weer kerstpak kopen. Oh. Uh. MSM is bang voor onweer, zoals gewoonlijk. Echt en normaal. Dan bouw je trouwens ook je, hoe het op hè? Je tuinvaardigheden, dat wist ik dus eerst niet. Ah ja, maar uh, ik heb geld nodig. Waarom voel je je? Ah, je moet eten natuurlijk. Ik heb nog steeds geen lampen. <laughs> hoe slecht ben ik dan niet? Oh, erg. Kunnen we de kerstboom ook versieren? Uh, decoreren, boomrok, rood met goud, decoreren, uh, rood met goud, decoreren, piek, rood met wit, modern. Daarna uh, gaan we decoreren en slingers doen we ook rood met goud We Gaan we eerst de, de boom versieren, want het is wel heel handig. 18, het was net 19 en nu is het weer 18. 19. 20. Waar ben je kerstman? Kerstman. Komt de kerstman niet. Oh daar is hij. Ik zie hem al. Vriendelijk. Ik wacht altijd dat hij wat dichterbij is, weet je? Hij komt toch naar mijn huis. Kom maar naar binnen, grote jongen. Dank u, kerstman. En, wat heb ik gekregen? Een magatron van peer. Yay! En dan gaan we nog van. Nee, nee, want ik heb genoeg van die opa. Weg, opa. Gaan we even de huishouding openen, jongens. Eens kijken wat erin zit: een trein. Oh, dit is vet. Hebben we dit gekregen? En dit. En dit. Oh, nice. Kijk, jongens. Dat is nou eens goed oordehaving. Deze is namelijk heel slecht. En deze is heel goed. En dit is een klein treintje. Nou ja, dat heeft de omgeving. Kunnen we wel weg doen. En deze kunnen we ook wel weg doen. Dat is niks. Maar dit is wel heel vet. Eerlijk is eerlijk. Deze twee andere cadeautjes. Zie je dit ook? Super vet. Ik vind het echt slim gemaakt dit. Ga dan plassen. Je kunt twee dingen tegelijk doen. Ga dan plassen. Kijk, niet zo moeilijk hoor. Oh, je gaat nu plassen. Oké. Okay. Ja, je moet je huis wel schoon houden, dame. Grote meid. Wat een grote meid. Lekker slapen. Slaan we hem nog een keer op. Ik ben altijd zo bang dat dit soort dingen mislukken. Dat ik in één keer dood ga. Echt. Moment of the truth. Nee, ik ben nog niet dood. Melka. Nee, melka. Ga hem melken. Dat is waarvoor we het doen. Ik denk dat het 24 uur of 2 dagen 48 uur duurt voordat je weer hem um, kunt jou laten kunnen opeten. Weet je wat ik wel alleen jammer vind van de Sims 4 jongens, even tussendoor nu, nu zij toch weg is? Dat je geen inbrekers meer hebt. Dat mis ik wel hieraan, je hebt geen inbrekers meer in de Sims 4. En dat, dat lijkt me nog wel leuk, dat als je inbreken bent, dat je ook in een ander huis kunt inbreken, weet je wel. Want dat heb je met politie, dan kun je wel in een ander huis terecht, et cetera. Maar met inbreken kun je dat niet meer. Je bent wel in huis. Rustig. Rustig. Ga maar blokken spelen. Voeren. Voeren. Voeren. Misschien dat als we hem voeren, dat we ook wat minder honger krijgen. Voelen. Voelen. Spelen met. Aaien. Spelen met. Ja, zorg maar eerst voor jezelf. Goed zo. Ik koop er maar twintig. Ik zie wel hoe het afloopt voor de rest. Um, medicijn nemen, misschien dat dat werkt. Voel je daardoor beter? Sommige. Sophie is nogal li liberaal overgesprongen met de medicatie. Medicijnen. Terwijl ze helemaal niet ziek was en heeft een negatieve bijwerking opgeleverd. Wat dan? Ik moet ook een paraplu voor een mens kopen, want dit helpt ook niet echt. Dus wat gaan we doen? Een paraplu kopen. Yay. Even kijken, parasol. Waar staan ze eigenlijk paraplu's? Onder decoratie of zo? Uh, nee. Nee. Papstok. Paraplush, paraplush, bingo. Ik snap alleen niet wel zonder decoratie zoals je ook gewoon kunt gebruiken. Net als stofzuiger. De... Ik heb gratis chips en een kleine prestatiegroei gemaakt. Het was dezelfde vraag als net dus. Ja. Je kunt wel nagaan, wat het inhoudt. Mmm, ontbijt te veren. Pannenkoeken. Waarom nog niet? Pannenkoeken is lekker om te eten. Ik ben echt bang dat ze sterft op dit moment, echt letterlijk. Ze dus blijft om nagaan met het ding. Het eten jij. Het hele ding ga je opeten. Het is dus me niet hoe je het doet. Maar je gaat maar eten. En het blijft omlaag gaan. Is het een buk? Of is het een lek? Eten zal ik. behoefte om te jatten, ja, ik weet het. Ik weet dat jij de behoefte hebt om te jatten. er helemaal vol gepropt, nog gaat hij op min. ben er helemaal aan het volproppen. Waarom werkt het niet? Uh, promotie maken, whatever. Oh, ik haat het. Ik haat het, ik haat het, ik haat het. Maar er staat geen honger, maar toch is er honger. Ik heb zoveel pannenkoek al op, ik denk dat zeg ik pannenkoek ook meer kan zingen aan het einde van de dag. Ja, van mijn slaap, jongen. Ga maar slapen. Maar je moet ook plassen nog. Ga maar eerst plassen. Gebruiken, gebruiken en reinigen dan maar douchen en dan maar slapen. Alles doet het goed behalve die honger. En ik heb geen idee waar het aan ligt. Oh nee! Oh nee! Is hij dood? Oh... Hij is dood. Aww. Hij is dood, het plantje is dood, en ik kan hem ook niet, niet wegdoen of iets hij is gewoon echt dood dood, Aww. jammer hebben we er nog geen ergens of? Kunnen we niks meer mee? Dus dit, pannenkoeken. Pannenkoeken eten. Ongevallen is dit, ja. Um, wacht. Heb ik die al? Ja. Naar hier laatst, hop. Allemaal geconcentreerde omgevingen. Geen energie, ik heb wat ook nou? Nee, gewoon allemaal. Ik kan echt geen tuin verzorgen, kijk. Ik kan eten bij het leven, echt. En ik word maar niet dikker. je blijft me honger houden. Zo kijk ik er nou weer niet bij. Ah, nog drie. Nog twee. Nog een. Vind je liefde. Jee, honderd. Oh, God zal vervangen, hup. Oh, slimme zet, tas. Echt een hele slimme zet. Dan ben je weer bijna arm. Geef me. Jee. Jee, ik heb het doel vervangen. Wie heeft hij droom uh, van het worden, van een enorme lospak te zien uitkomen? Ik kom heel wat bij kijken om zo irritant te doen. Nou eigenlijk niet, want ik kan het ook zo doen. Eigenschap verdiend, kwaalgeesten Sophia Sofie kan voorwerpen. Um, en andere sims zal saboteren. Yay! Yes! Maar... Nu ik deze heb, mag ik een nieuw doel. Dus wat gaan we doen? Dan gaan we nu de uitdaging doen. Dan gaan we nu goed worden. Oké, okay, jongens? Dus nu worden we goed. Een goede daad uitvoeren. Nou, het kan van alles zijn. Heb ik al begrepen. Kijk, daar hebben we de eerste al. En één nieuwe sim ontmoeten. Maar het is nacht. Dus, graven. Een goeie weer een goeie daad. Ba, Jackie, ba. Heb je nou een poepie gelaten? Viese, vieze ik? Vieze, vieser Sofia. Ga maar het toilet gebruiken daarna? Misschien dat je er inmiddels van wordt. Dat weet ik allemaal niet. Jee, voelt Ja, mijn honger deed het dus net niet. Ik hoop dat hij het nu wel weer doet. Dat ik nu wel weer honger heb. Ja, nu heb ik wel weer gewoon honger erbij. Heel gek dit allemaal. Ik weet niet wat er allemaal is gebeurd met mijn uh, sims, maar uh, het heeft wel zo zijn momenten gehad. Ik ga maar eerst slapen, dat beest om die monster. En op een ander keertje, Ik heb. Het iemand waar ik ook weg gekocht? Dat is 500 euro. Ik kan het me niet meer herinneren. Oh ja, een nieuwe kast, dat was het. Uh, klopt, ik weet het al, ja. En als het goed was, waren we nu met: beloning ophalen. yay! Yay, beloning ophalen. Kijk, okay, ik heb één beloning. Krijg je in de tweede of krijg je niet Ja, nog één. Ga werken. Goed zo meisje. Oké, okay, eerst slapen. Mijn beeld hij. Oh. Nee. Meen je. Dat is mijn baas toch? Ja, hier. Mijn baas. Wel mijn baas. Oh, mijn baas is dood. Oh. Kijk, het is wel mijn baas, is dood Jammer. Hij was de baas. Ja. Dus wie wordt nu de baas, dan Klinkt zo gek. Ik ben niet voor vijf. Ja, dan beschrijft het niet nee, echt even dat. Ja ja, ik weet het, dat. Maar ehm uh, ik dacht even dat het haar vriendin was of zo, een, een, een sim was, zeg maar. Die ze aan bekende, dat die al verleden was. Gaan mijn kerk werken. Ik wil die promotie. Nog twee dagen na heb ik een promotie te krijgen. En dat zijn de punten zes. Thuis. Jee, um, een groepje onafhankelijk rijk hipsters. hipsters heeft een vegetarische sappen geopend in het uh, territorium van Sophie. Ze kan proberen de nieuwe klantenkring weg te jagen te zodat de sapper weer gedwongen wordt te sluiten, maar misschien. Is het is een beter idee om zelf een nieuw handeltje op te zetten, met zappel handeltje op te zetten. Nee, kleine groei. Blijkbaar heeft de geld voor gevonden tussen smoothies en het financieren van de lokale oprichterij. Het is een win-win situatie. Yay! nee, nee. Promotie? Alsjeblieft. Ja, ik dacht dat niet begonnen met Als je alsjeblieft die promotie ik heb ik het nodig. Nou. Nee, geen promotie. Maar, ik heb wel die rotrekening rekening betrouwen. trouwen. Um. Nee, ik weet niet dat het zal collega van me was. Zonder hulpmijnbedden. Oké. Okay. En dan uh, gaan we de rekening houden. Ik Van 900, 978, nou. Ja. Alsof ik daar heel wat te weinig aan heb. Gezellig dus doen, het vroeger. Oh, of je gaat een 30 boek schrijven mag ook. Ah, schrijven is zo slecht dat ik niks kan. Een ja. oh, gevoel voor misschien niet. Social media. Ik of nog Oké, ik heb 92 volgers op yeah, yeah. Image helemaal niks. Twee en in graal. Is, bloemen geven en een kleurtje oké okay. en de rest dan terug voor daar 30 van daar 10 daar vind ik echt meer nodig Echt onstreed, echt onstreed, streepjes op de knop. verzamelen, verzamelen. Niveau 2, Niet zo snel als dat, maar de wc. gaat lekker rijden. Gebruiken en zo En wat heb ik dan een briefpus gehad? gaat heel radisch, maar geel gaat. Ik kan dat dat maar. Bij zijn teruggekeerd met een geweldig cadeau voor Sophie. Ah, dat tot nog niet echt goed, maar hij weet iets en niets, toch? En dan gaan we hier. Gaan we even dit spelen? Een beetje beter gevoeld. Wacht, gaan we als een grens dan roepen we gewoon helemaal op, zo Kijk, die komt zal weer terug. Ja. Kijk, die gaat, nou, het komt gewoon binnen. Nou, super simpel toch, Richten. Zonder ook kontrol geven. Blijf, was. Je gaat nergens heen, hoor. Carrière, Ik Nee, hier blijf ik. Je gaat nergens heen. Ik heb je nodig voor twee dingen. Geef, en roos. Hij mijn vriend, hoor. grappig Uh, het is ook lastig het lastig af en toe. Niet vragen. Ja, eigenlijk moet ik hem beter leren kennen om te weten wat hij aardig vindt. en heb het ik Interesse is dat werkt altijd. Ja, blijf gewoon binnen. Ik natuurlijk in of echt even wachten? Ik kan dat zeggen. zo weet je niet? wat is het ik weet het niet. grappig, grappig te geven. Mijn hart maakt dus saai, gaf Sophie een cadeau omdat ik een mooi bericht op. Mijn hart maakt een als ik, je zie, elke, elke dag hou ik meer van weer vind, het cadeautje in je. Vindt Ik vind dat ik geen van zoveel heb is. Dat kreeg ik dan. Oh, niet te slaapvallen nou. Vriendelijk. Vat toch ons zo. Kom, lekker worden, lakker worden, wakker worden, wakker door. Let je gemaaien hier al. Probeer het te zeggen. Nou, dat weet ik niet. Oké, okay, dan gaan we op de vriendschap dit toe verder ideeën uitwisselen. Gewoon allemaal vriendelijke dingen. Weersperspelling. Tot toch wel zomer. Even kijken. Interesses. Leren kennen. Of diepgaande gesprekken natuurlijk altijd. Even kijken, wat kunnen we nog niet gaan niet vragen. Vraag hoe het er was. Gewoon helemaal vol spammen. Op een gegeven moment moeten we elkaar beter leren kennen. Hé hey, niet hey, weggaan. Wat gaat hij doen? Grappig. Grappig, één lucht daar. Hoe lang? Vijf uur. iemand mijn vriend zijn omdat ik wel gees ben dat haat ik want ik wil het eigenlijk niet zijn met een gekkeis Wat ik ook kan doen. Maar dat is alleen slaapverandering. Uh, wat anders laat ik weer slapen. En dan kan hij wel weer weggaan. Want ja, aan hem heb ik ook niks. Ik roep hem wel weer op als ik klaar ben met slapen. Tot zo. Oké, okay, ze moet werken, maar ik wil er wel een promotie geven. Dus laten we wel even gaan trollen. Dan is het zo gebeurd. Schiet op 75. Ga 100, op. Omdat ja, ik ga nu meer werken. Even gaan we gaan buiten zijn goed. We net hadden ik precies hetzelfde. En toen was het dat ik het kringetje deed. Zeg maar die onderste. En nu is het deze en nu is het ook goed. En deze meer uren. Ah. Oh. Kunnen ik vind het niet vragen om... zie. Jongen jongen, mijn Grappige introductie, laat ze dat maar doen. Vechten! Moesten ze dan ook lachen? En dan vergeven ze het ook. Oké okay, jongens, bij deze sluit ik de aflevering af afleveringen, de aflevering af, um, niet zozeer vanwege dat het te lang anders wordt, maar meer omdat het anders uh, te eendradig wordt, want het lukt me toch niet om nu nog de vierde voor elkaar te krijgen, um, wat ik dus eigenlijk wel wilde, helaas, maar dat is dus niet gelukt helaas. Dus bij deze de aflevering. Ja. Vond je deze aflevering leuk? Ik doe dan even een blauwe duimpje omhoog. Hier beneden kan je abonneren om op te te blijven van mijn nieuwe video's. En dan zie ik jullie graag volgende week zondag om 7 uur met een nieuwe video. Doei! doei!